Het is zondag. Wij zijn op weg naar de meneze. Ik ga vanochtend rijden. En jij gaat Blondie knotten mooi maken. Iets in die richting. Want ik heb zo clinic van Gardien, de juf van Daan. Gaan we nu naar stal toe. Ga ik Blondie even mooi maken. Jij gaat vanochtend rijden. En dan zie ik jullie zo op stal. Zo, so, ik ben inmiddels aangekomen op stal. En ben hier samen bij Blondie. Ik heb wat spullen gepakt, omdat ik ga knotten. Ik heb natuurlijk al een en ik heb nu grotere kwikknots. Kijken of dat beter werkt. Want Blondie heeft dikkere malen dan wat ik dacht. Kijk. Dit is uh, wat groter. Dus kijk of dit wel werkt zo. Nou. Oh. Volgens mij heb ik hem. Yes. Even een momentje Oké, okay, kom mee. Ah, nee, nee, ja. Ik ben echt even trots. Oh, ik heb er best lang over gedaan eigenlijk. Maar uh, ik ga nu even de doen. Knop me mij door. Nou, wat ging toch eens een keer snel. Ik heb nog nooit zo snel geknotten, volgens mij. De is minder mooi dan, dan, dan de, de andere knotten, maar hé. Hey. Kijk. Okay. Nou, ik ben toch wel een partij trots. Oh. Ja, alleen de staart nu nog. Tadaa! Ik heb Lonnie inmiddels helemaal opgezadeld. De vlotjes zitten volgens mij ook nog wel een soort van goed. Hoefjes schoongemaakt peeskappen om. Ik weet niet of die om mag houden, maar ik heb ze gewoon voor de zekerheid omgedaan.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 Wij gaan nu naar huis toe. Ik heb net les gehad en het ging echt wel heel erg goed. Ik heb weer aan heel veel dingen gewerkt en ook weer nieuwe trucjes geleerd. Het zijn geen trucjes. Paardleidingen. Nieuwe paarden dingen geleerd die ik weer kan toepassen met les bij Daan. Dus ik ga daarmee oefenen. paarden hebben nog even in de, in in de, de bak buiten, buiten gestaan. gestaan. En dat is wel heel fijn. Dat is nieuw bij de Arthoeven.